ik heb zojuist de collectie voor het najaar online gezet die collectie zie ik alleen op de nederlandse website als ik naar de engelse website ga, zie ik de oude collectie nog steeds online staan dat komt omdat die producten nog niet zijn toegevoegd je moet ze namelijk twee keer toevoegen als je op de nederlandse en engelse website wil weergeven in deze handleiding laat je zien hoe je heel makkelijk producten vertaalt naar een andere taal binnen wordpress Ga naar de achterkant van je website, klik op producten. En klik op het plusje bij het product dat jij wil vertalen naar de andere taal. Bijvoorbeeld deze mooie slippers. Zodra ik hier op het plusje klik, krijg ik de gelegenheid om de content te vertalen naar het Engels. Ik zie hier de titel Nederlands en de omschrijving. Op het moment dat ik hierop klik, kopieert WooCommerce deze waarde dus deze titel naar het Engels datzelfde zou ik kunnen doen voor de omschrijving maar die is het Nederlands dus daar heb ik niet zoveel aan die vertaal ik voor deze handleiding op een later tijdstip op het moment dat ik naar beneden scroll zie ik ook de afbeelding die wordt voor mij al als standaard overgenomen hier bij Custom fields kan ik deze waarde nog vertalen ik zie dat dit de waarde is van Yoast CEO. Deze waarde maakt Yoast CEO zelf aan. Die hoef ik dus niet te vertalen. In praktijk geldt dat alles wat hier staat niet vertaald hoeft te worden. Dus geen zorgen als je wat gek staat. Verder heb je de categorie pantoffels. Die is op de Nederlandse website aangemaakt, maar nog niet beschikbaar in het Engels. Daarom maak ik hem nu in het Engels aan door de waarde te kopiëren. Voor de collectie geldt hetzelfde, ook dat kopieer ik, net zoals de kleur en het land waar het product gemaakt is. De maten zijn op de Engelse website hetzelfde als de Nederlandse, dus ook die kopieer ik. Ik zeg nu dat ik kan opslaan en verder ga met het volgende product. Dit product wordt nu op de Engelse website gepubliceerd. Het voorraad aantal, maar ook de prijs en het artikelnummer. Kopieert die automatisch. De kunst is om dit nu te herhalen voor alle Nederlandse producten die ik ook wil aanbieden op de Engelse webshop. Voor de andere slippers geldt bijvoorbeeld ook weer op het plusje klik. Weer de titel kan kopiëren. De inhoud vertaal naar het Engels. En ik alleen op de kleur hoeft te vertalen en de maat. Zodra ik dat gedaan heb, klik ik weer op opslaan en sluiten. Het product wordt automatisch gepubliceerd. Herhaal deze stappen nu totdat je voltooid bent met het vertalen van alle producten die je wil aanbieden.